En die gaat dan de inpakafdeling en die maakt het dan af voor de klant. Ik vind het leuk om hier te werken, uh, met, samen met uh, gezellige collega's uit verschillende landen en natuurlijk uit verschillende culturen. Als je aan het werk bent, dan kan je je tijd veranderen. Je kan je je your veranderen, als je wilt. Ik ben nu aan het kijken of ik uh, teamleider kan worden. En dan ga ik met hand, ga ik bespreken hoe, wat ik daarvoor moet doen, omdat hij in aanmerking moet komen. Wat doe jij morgen? Are you going to be my new colleague?